Genitale vratten zien eruit als groepjes roze-rode tot grijs-witte vratten. Ze zijn ongeveer 1 tot 5 mm groot. Bij vrouwen zitten ze vooral rondom de ingang van de vagina, rond de clitoris of rond de anus. Soms zitten de vratten binnen in de vagina of op de baarmoedermond. Bij mannen zitten de vratten vooral op de eikel en de voorhuid van de penis, bij de uitgang van de plasbuis, rond de anus en soms ook op de balzak. Je kunt genitale vratten krijgen nadat je besmet bent geraakt met een virus. Dit virus heet HPV. Als je vrijt met iemand die dat virus heeft, kan dat virus op jouw huid of slijmvliezen komen. Soms ook als je een condoom gebruikt. En dat komt omdat het fratte virus ook op de huid en slijmvliezen buiten het condoom kan zitten. Je kunt ook besmet raken via vingers of door een seksspeeltje te delen tijdens het vrijen. Genitale frat is de enige zoon die je kan overbrengen met een besmette handdoek. Als je het virus hebt, Krijg je de genitale fratten niet meteen. Het duurt 1 tot 8 maanden voordat je de fratjes kunt zien. Vaak ontstaan er helemaal geen fratjes. 1 op de 10 mensen met het virus krijgt de fratten, de andere 9 niet. Genitale vratten zijn lastig, ze kunnen jeuken of een branderig gevoel geven en soms wat afscheiding. Maar ze kunnen verder geen kwaad. Ze verdwijnen vanzelf, al kan dat wel even duren. Bij de 1 verdwijnen ze na 2 maanden, bij de ander soms pas na 2 jaar. Soms kunnen ze later weer terugkomen. Omdat genitale frat op den duur vanzelf weggaan, hoef je ze niet per se te behandelen. Wil je ze toch behandelen, dan kan het met polofiline toxinecreme. Drie dagen tweemaal daags aanstippen en dan vier dagen niet. Gebruik het maximaal vijf weken. Je kunt het ook behandelen met imicomodcreme. Om de dag eenmaal aanstippen, maximaal 16 weken. Of met sinecatechinesalve. Drie keer per dag aanstippen, maximaal 16 weken. Deze middelen krijg je bij de apotheek. Je huisarts kan de fratten ook aanstippen met vloeibare stikstof... of wegbranden met een elektrische lus. Soms worden patiënten met genitale fratten... voor de behandeling naar de dermatoloog verwezen. Zijn de fratten weg, dan kan je stoppen met de behandeling. Laat je ook op andere SOA controleren bij je huisarts. En vrij veilig.